Hey, hallo, leuk dat je kijkt. Iets later dan gepland. Sabrina hier, jouw HSP-coach van Gevoelig Kind. En naast mij staat Wendela Den Tonkelaar, hallo. helemaal uit Duitsland. Ja. Want daar woon jij hè? Ja. We zijn iets later, ik, voordat jij helemaal los mag, ik moet even uitleggen. We hadden natuurlijk helemaal top gepland, twee uur gaan we live. Hey, we hebben al drie kijkers, leuk, welkom. Uh, alleen we hadden geen bifi. Ja, geen goede verbinding. Ik kon net niet live. We hadden een hele mooie plek bedacht, maar ja. Ja, techniek staat voor niks. Uh, je ziet mij vandaag met mijn selfie-stuk. Hm? Mijn allereerste keer. Misschien lag het daar wel aan. Wie ja. zal dat zeggen? Wie weet. Maar dat doet er helemaal niet toe. We zijn live en uh, leuk dat je kijkt. Vandaag een heel waardevol interview. Ik ben helemaal naar Putten ja. afgereisd om uh, Wendela aan de kaak te voelen over... Zeg je dat zo? Aan de kaak te voelen? Aan de tante voelen. Het ja. hemd van het lijf te vragen. Ja. Over haar uh, speciale methode. Cognitief uh, coachen met paarden. En haar kinderprogramma, wat daaruit voortgevloeid is. Heel interessant. Uh, zeer interessant ook voor gevoelige kinderen. Waardoor je kinderen weer in hun ikkracht kan zetten. En dat alles met paardenkracht. En daar ga jij zo meteen van alles over vertellen. Ja. Maar voordat Klopt. we dat doen. wil ik natuurlijk eerst even weten van jou. Uh, leuk voor jou die kijkt. Wie ben je? Wat doe je? Wat kom je hier doen? Nou, ja. wie ben je? Ben de Tonkelaar. Ja, ik ben Donkelaar. Ik ben eigenaar van het Centrum voor Paardencoaching. Ik ben uh, opgeleid als psycholoog en ik ben ook een echt paardenmeisje in hart en nieren. En ik dacht, oh, die paarden en psychologie, dat is echt een goede combinatie. Ja. Daar ga ik wat mee doen. En uh, dat is ook precies wat ik nu doe. Dus uh, ik help mensen om beter in hun vel te zitten en meer in balans te komen. En het beste uit zichzelf te kunnen halen. En dat doe ik samen met hele bijzondere collega's. Ja. Nou, en eentje die is er al lekker tegen jou aankomen staan. Dat zien jullie niet. Kijk, ik ga even wat laten zien. Oh, dat ben ik natuurlijk. Goedemorgen. Even draaien. Kijk, ja. want wie is dit? Je hebt een collega meegenomen. mijn collega, Patser. Patser? En Patser is kindercoach. Cool. Ja. En uh, hij helpt kinderen om uh, nou ja, samen met mij uh, meer in balans te komen en beter in hun vel te zitten. Ja, en, uh, want, want paarden zijn natuurlijk uh, dieren. Het lijkt me uh, best lastig, uh, want een dier heb je natuurlijk niet in die zin niet in de hand. Uh, hè, uh, uh, je kunt niet zoveel sturing geven aan het proces, want paard gaat zijn eigen gang. Hoe, ja, hoe werkt dat precies? Eigenlijk net als kinderen. Ja? Dus uh, die uh, kan je ook niet zoveel sturing geven en gaan ook hun eigen gang en zo doet het paard het ook. Ja. Um, maar net als kinderen weet hij precies wat er nodig is en wat er op dat moment goed is. En kan ik er gewoon op vertrouwen dat hij ervoor zal zorgen dat we nou, bereiken wat we willen bereiken. Of ja. wat er op dat moment voor het kind belangrijk is. En ja, dat, dat laat ik dus los. Ja, dus jij laat het los en er komt eigenlijk standaard altijd in dat proces, de, er gebeurt altijd wat er mag gebeuren. En ja. dat wat het kind op dat moment nodig heeft. Uh, zeg je dat ja. zo goed? Ja. En, en dat, nou klinkt het misschien alsof ik helemaal uh, geen idee heb wat ik aan het doen ben. Maar we volgen wel een bepaald programma. Ja. En we hebben ook bepaalde doelen daarmee. En, maar binnen dat programma nou ja, weet je natuurlijk niet uh, wat inderdaad de inbreng van het paard zal zijn. Maar net zo goed weet ik natuurlijk niet wat de inbreng zal zijn van uh, het kind of de volwassene die ik aan het coachen ben. Ja. Ik weet ook niet wat er naar boven komt voor een emoties of gevoelens en... Op dat moment gaan we daar natuurlijk iets mee doen. Ja. En dat is precies hetzelfde. Uh, zoals het bij het paard gaat. Het lijkt me super. Het is, ik heb het zelf een keer meegemaakt. Ik ga heel even terug. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt, want exact twee jaar geleden uh, stonden ja. jij en ik, in de, althans stond ik in de paardenbak en uh, was uh, wendbaar ja. hier voor uh, Toen uh, een... Uh, Toen stonden we met een iets groter paard. Het was een groter paard, dus een pony. En dat was ook niet hier trouwens, maar uh, ik, ik deed een, een workshop uh, spiegelen met paarden. En het was ontzettend indrukwekkend om mee te maken en ik was er niet alleen, ik was mijn hele best wel een aanzienlijke groep mm -hmm. om te zien hoe mooi uh, paarden het gedrag van jezelf terugspiegelen en waardoor er ontzettend veel mooie inzichten uh, komen. Bij mij in ieder geval ben ik nog maanden euforisch geweest van wat dat paard mij had laten zien en hoe goed ik bezig was en uh, echt geweldig en uh, maar goed dat was in mijn geval dan iets heel uh, positiefs omdat ik uh, ja daardoor voelde hey, ik ben op de goede weg maar is het nou ook zo dat je geconfronteerd kan worden met iets waar je misschien minder blij mee bent? ja dat, dat kan ook. Door het paard dan, hè? Want Eigenlijk, ja. Als, als ik um, kijk naar hoe het paard coacht, ja. hè, of hoe het paard uh, met mensen omgaat, dan, zij kijken niet naar wie we van buiten zijn. En dus nee. ze, ze kijken niet naar hoe je gedraagt of hoe je kleedt of uh, dat soort oppervlakkige dingen. Ze kijken echt naar wie je van binnen bent en wat er op dat moment bij jou van binnen gebeurt. Ja. Dus wat gebeurt er aan gedachtes en gevoelens, beelden enzovoort. En daar reageren ze op. En ja, er zijn positieve gevoelens en er zijn gevoelens die we negatief noemen, maar het zijn allemaal gevoelens. Het mag er gewoon allemaal zijn. En wij eigenlijk en... zijn degene die hem inter interpreteren als zijnde misschien niet Wij negatiefs? geven er een labeltje aan van ja. iets negatiefs. En dat is net als met herinneringen: er zijn... wij geven er een labeltje aan positieve herinnering of negatieve herinnering. Ja. Het paard reageert gewoon op wat er opkomt. Ja. En het paard gaat dus ook niet kijken van oh, dit is misschien voor Sabrina iets negatiefs, dus daar reageer ik maar even niet op. Nee. Of, oh, dit is pas de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, dus laat ik nog maar niet ingaan op uh, jouw jeugdtrauma. Ah. Um, nee, ja, daar <laughs> nee. is de paard geen boodschap nee. aan. Nee. Dus dat, wat er op dat moment bij jou speelt, daar ja. reageert hij op. Dus het is een hele neutrale coach. Kan je, dus, uh, je wordt eigenlijk alleen maar geconfronteerd met dat wat er zich aandient op dat moment. Wat een heel mooi inzicht kan geven. Het is mijn persoonlijke ervaring. en Ik hoor dat natuurlijk ook heel veel. Uh, dat paarden zo'n transformatieve werking hebben hè, in dit proces. Kan je daar iets over uitleggen? Waarom dat nou juist met paarden zo makkelijk gaat. Die, die shift. Die bewustzijnsshift. Ja, ik, ik denk dat een, uh, een deel zit erin dat paarden oordeelloos zijn. Ja. En, uh, en wij als mensen hebben natuurlijk heel snel een oordeel over elkaar, uh, over hoe je gedraagt, of over gevoelens, of die goed zijn of niet goed, enzovoort. En paarden hebben dat niet, zijn oordeelloos, ze hebben ook geen geheime agenda. Nee. Ze denken niet van, oh als ik dit nou met Sabrina heel goed doe, dan krijg ik zo'n extra hapje biks. <lacht> of zo. Nee, denken ze dat niet. Nee. <lacht> dus ze zijn oordeelloos, ja. dus dat betekent dat je heel snel heel veilig voelt. Mm -hmm. en in mentaal opzicht, dat je ja. je mentaal heel veilig voelt, waardoor je helemaal kan openstellen. Ja. En op het moment dat je helemaal kan openstellen, sta je dus ook meer open voor verandering. Ja. En durf je misschien een stapje buiten je comfortzone te zetten, wat je normaal niet durft. En dan durf je te voelen wat er gebeurt op het moment dat je dat doet. Want het paard geeft eigenlijk, zodra je die kleine stap uit de comfortzone neemt, en zeker bij hoogsensitieve personen en, en kinderen, is groei heel belangrijk. Maar gaan we te ver naar de rand van die comfortzone toe... Dan wordt het heel lastig om in het doen te schieten. Maar kleine stapjes zijn natuurlijk wel mogelijk. En ja. is het dan zo dat door dat dus te doen, ook met dat programma waar je zo nog wat meer over gaat vertellen. Dat kinderen, waar we het dan expliciet over hebben, ook voelen wat er gebeurt zodra ze ja, dat doen. En een, bij wijze van spreken een succeservaring ja. hebben. Ja, want dus bijvoorbeeld, ik weet niet of dat bij jouw kinderen ook zo is. Maar ja. bij mijn kinderen leren ze, als een ander kind iets doet wat je vervelend vindt, dan moet je zeggen, ho stop. Stop, hou op, ik vind het niet meer leuk. Werkt niet, Weet thuis niet dat. in ieder geval. Hm. En, dan, en dan zeggen ze, ja dan moet je dan thuis ook oefenen met je kind, dat ja. hij, ja, dat, hij ja. dat geoefend heeft, dat hij dat goed kan. Ja. Maar ja, dat kind denkt, ja, dan zeg ik, oefen dat maar met mij en denkt, ja, maar uh, mama, jij luistert toch nooit naar me? Of, nou niet, dat gaat uh, ja, niet over jij mij, stopt nu het om, gaat over, niet over mij, ja. Nee. <laughs> ja, ik doe zo, ho stop en jij stopt nu, omdat we nu een toneelstukje doen, maar dat is niet echt. Ja, dat is niet echt. Bij het paard is het wel echt. Ja. Het is meteen echt. Als ik zeg, ga maar oefenen. Doe maar, doe maar stop. En kijk maar of het paard stopt. En, en, als... en als je het niet echt meent, nee, dan stopt hij dus niet. Dan nee. loopt hij door. Dus je moet met je hele wezen, als het ware, en je totale energie, moet je dus in je... die stop, hou op zitten. Je moet echt van het diepste vanuit je tenen, moet je echt stop. En dan hoef je niet eens iets te zeggen. Als het echt vanuit je tenen komt en je doet zo. verbaal hoef je niets te dan dan doen. Dan stopt het paard. Wow. En dan voel je. Wat je eigenlijk moet voelen als je op school bent en iemand doet vervelend tegen je of die pakt iets af. Ja. Dat voel je dan. En, en... dat gevoel kan je dan ook op school weer oproepen. Van, oh ja, ik weet hoe het ging. Wauw. Ik heb het ervaren. Dat is wel heel gaaf. Heb je veel, uh, krijg je, want jullie hebben, uh, om even over dat programma uh, uh, te, te praten. Uh, jij hebt eerst, uh, voor vertel je me net in het voorgesprek. Uh, cognitief coachen met paarden voor volwassenen ont, uh, ontworpen eigenlijk. Heel ontwikkeld. Ja. Uh, ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Want dat is niet specifiek voor kinderen, maar daar is wel het kinderprogramma uit voortgevloeid. Ja klopt. Ik heb het voor volwassenen ontwikkeld um, eigenlijk op basis van mijn eigen ervaringen. Ja, um, als, als, als persoon maar als ook pers als coach. En... Als persoon en als coach, precies. Ja. En psycholoog, want dat is en... natuurlijk helemaal jouw achtergrond ja. ook. Um, ja precies. Mm -hmm. uh, wat ik... Wat ik een beetje miste in het stuk met de paarden is de psychologische onderbouwing. En ik heb gekeken van, nou, in de nieuwste psychologische inzichten en modellen, wat ja. kunnen we daarvan gebruiken in de paardencoaching? Ja. En een van die modellen is acceptance and commitment therapy. En daar zit een groot deel in van mindfulness. Ja. Dus dat is denk ik is de meest gebruikte term wat veel mensen wel kennen. Mm -hmm. Dat is iets wat we heel goed bij de paarden kunnen toepassen, want paarden zijn... ...van zichzelf al heel erg mindful. Die zijn compleet zen. In het moment. Ja. Daar kunnen we nog heel veel van leren. En um, wat ik zelf ervaarde is dat het eigenlijk in het dagelijks leven... ...en zeker als moeder, echt heel lastig is om heel mindful te zijn... Nee. ...en heel zen te zijn. dat is geen probleem. En waar ik ook tegenaan liep was... Um, ...ik heb... Uh, ...mijn oudste dochter was een huilbaby. Ja, En dat kenbaar. vond ik heel zwaar. Ja, is het. En ik liep ook aan tegen heel veel gedachten bij mezelf van... Waarom heb ik dit? En waarom stopt ze niet? En wat doe ik verkeerd? En uh, Waarom hebben anderen het niet? Het is niet eerlijk. En tegelijkertijd was mijn baby echt de mooiste en liefste en fantastischste baby van de wereld. Ja. Dus het ene moment genoot ik er heel erg van. Het andere moment vond ik het ontzettend zwaar. En ik kon er niet goed achter komen hoe ik dat met elkaar in evenwicht kon brengen. En hoe ik er wel van kon genieten. Ook al was het heel zwaar. Ja. En zo ook, Psychologie ingedoken en de paarden ingedoken. En ik dacht: hé, hey, die paarden die kunnen ook ontzettend schrikken omdat ze denken dat er een leeuw achter het bosje zit, en even later weer heerlijk genieten van de zon en lang uit gaan liggen. En zou het niet mooi zijn als ik ook zo in balans was? Dat ik, en dat de slechte momenten er mogen zijn, en dat ik dat ook echt kan voelen en uh, daar verdriet over maar als er daarna iets heel moois gebeurt en mijn baby lacht naar me, ja. dat ik daar ook echt van kan genieten. En dat het niet ja. zo langs me heen gaat, want voor je het weet zijn ze groot. Oké, okay, want ik heb je van. Veel... Ja, nou, ja. ja, heel mooi hoe je dat zegt. En feitelijk zeg je, um, als we durven toe te laten dat alle emoties er mogen zijn, zonder dat we, per definitie daar het woord negatief of positief, maar alles dat alles er mag zijn, ben je per definitie in het hier en nu, dan kan je ja. ook genieten van dat wat zich op dat moment dan aandient. Ja. En je daar heel bewust Precies. van zijn. Ja. Dat verhoogt ook direct, het, dat weten jullie misschien niet, maar dat weet ik dan weer. Het verhoogt overigens ook direct je energetische trilling. Wist je dat? Nee. Dat is echt zo. Ja, dat, is nog wel... dat doen we wel weer in een andere vlog. Ja. Maar hoe belangrijk dat dus ja. is om, om die positieve fijne vibraties ja. te voelen ook. Ja, en wat ik ook veel merkte bij uh, coachingsklanten is dat als je iets negatiefs meemaakt in het leven. En het hm. leven is onlosmakelijk verbonden met tegenslag ja. en verdriet, ja. uh, dat dat heel erg je kan overschaduwen ja. en uh, dat je er echt in verstrikt kan raken, <tie> waardoor je niet ja. meer de dingen kan doen die ertoe doen. Dus aan de ene ja. kant moet het verdriet er ook mogen zijn en mag ook de ruimte hebben en aan de andere kant wil je ook dingen doen die ertoe doen, dus ja. uh, je baby knuffelen, uh, met je kinderen wat leuks gaan doen, ja. uh, iets betekenen voor de maatschappij, Dingen die er echt toe doen. Ja. En daar heb ik naar gezocht van hoe kunnen we een programma maken waarin we gebruik maken van de paarden en waarin we net zo zen worden als een paard. Mm -hmm. um, en waarin je als volwassene leert om meer in balans te komen en uh, alle emoties de ruimte te geven en tegelijkertijd de dingen te doen die voor jou belangrijk zijn. Ja, dus feitelijk in jouw missie zeg je ook eigenlijk gaat om echt lekker in je vel zitten en gewoon de beste versie van jezelf worden. Ja. Precies. Ja. En het beste uit je leven. Het beste En dat, leven dat halen. is voor jou. Ja, en dat doe je dus. Ja. Uh, en dat is dan vandaag uh, hier op locatie achter mij. Ik zal het even laten zien. Daar staat dus een hele grote groep uh, met uh, ja, mensen uit het bedrijfsleven. Zeg ik goed hè? Die vandaag een teamdag hebben. Maar uh, nou, je doet het. En dus uh, met volwassenen. Ja. Uh, maar dus ook met de kinderen. Want uit dat programma ja. heb jij dus. Maar toen een, zeiden die volwassenen uh, ja. die dat programma deden. Had ik dit als kind maar al geleerd? Dit zou je eigenlijk op school moeten leren. Ja. Hoe je omgaat met emoties, hoe je omgaat met tegenslag. En met gedachten natuurlijk. Wat ook. is er eigenlijk belangrijk voor mij in het leven? En, en doen wat er toe doet. Maar ja, wat doet er toe voor mij? En ja, waar ligt je passie die passie? Wat zijn de dingen die ik wil doen? Ja. En, um, hoe ga ik om met, uh, met verdrietige gebeurtenissen? En, ja, verdriet mag er zijn, ja. maar ik wil niet de hele dag alleen Zwelgen. maar huilen, nee. had ik dat allemaal als kind maar ja. geleerd. Dus je zegt, uh, om te leren om te gaan met die emoties, dus die mogen er allemaal zijn, maar ze moeten wel en ze moeten eerst hè, herkend en erkend worden, doorwerkt worden, een plek krijgen of geheeld worden en dan kan je eigenlijk van daaruit weer die opmaat maken naar positiviteit of naar in ieder geval de, een leven waar je in je, in je kracht staat. Ja, precies. Ja. En toen ja. dacht jij, wacht eens even, als dit voor volwassenen werkt, ja. Dan, kan, dan moeten we dat met kinderen gaan doen. Nou, dat is natuurlijk helemaal... Waar beginnen we tegenwoordig? Ja. Bij de kinderen natuurlijk. Ja, precies. Ja. En, en ik heb zelf ook een dochter die ontzettend gek is op paarden en op alle dieren. Ja. En alle vriendinnetjes die ze meeneemt, die zijn ook helemaal gek op de paarden. Maar niet alleen dat ze er gek op zijn, maar je merkt ook, ze hebben meteen echte verbinding met ze. Waar ik met volwassenen eerst een hele tijd bezig ben met... Oké, okay, een verbinding maken met dat paard. En dat is best wel spannend. En, uh, ja, ja. En dat weet, je, weet ook nog wel. En dan sta je aan de kant en denk je, zo meteen moet ik echt met dat paard. Nou, had ik dat zeggen. Ik wel kon niet wachten. Ik, ik hou van paarden. Ik ben geen paardenmeisje, maar ik ben gekke paarden. Maar een collega was mee en ik zag wel dat daar een soort van... Ik zie bij mensen schroom erop inderdaad. Ja. En het is ook best, moet ik uit eigen ervaring. Je, denkt, je zit in je hoofd. Dat je denkt, hoe ga ik nou dadelijk die opdracht die ik van lekker kreeg uitvoeren. Want ik heb geen ervaring met paarden. En dus als ik in mijn hoofd ga doen, als ik heel erg in mijn hoofd ga zitten, gaat het waarschijnlijk niet lukken. Hoe dan wel? Nou, voor mij werkt ja. het heel erg om gewoon het helemaal los te laten en puur op mijn gevoel te gaan. Dat bleek goed te werken ook. Is dat ook jouw ervaring dat kinderen dus heel erg dicht bij hun gevoel staan, dus veilig en ja. heel makkelijk dat contact kunnen maken? Ja, precies. Ja, ja ze, en ze zijn al bij hun gevoel en ze zijn niet zo bezig met hoe moet ik dit gaan aanpakken of nee. hoe zal het paard gaan reageren. Nee, ze zijn gewoon en ze gaan naar het paard ja. en hebben dan meteen ook een mooie verbinding. De meeste, en niet allemaal, um, maar de meeste kinderen, heb ik ervaren, zijn gewoon heel gek op dieren. Ja, nou zijn hoogsensitieve kinderen van nature uit al echt wel dierenliefhebbers. is mijn persoonlijke ervaring. Um, maar, uh, en ik denk dat heel veel kinderen, normaaliter, heel makkelijk een band met een dier ja. hebben. Dat ze ook wel voelen dat ze oordeelloos zijn. Ja. Um, maar hoe zit dat nou met... Um, Kinderen die angst hebben voor paarden. Hè? Ik bedoel, dit is natuurlijk een heel klein paardje. Ja. Maar hè, daar werk je dan vooral mee ja. met kinderen. Want ik, ik zei al inderdaad van niet alle kinderen. Er zijn ook kinderen die natuurlijk die bang zijn voor paarden. Ja. Er zijn ook kinderen die wel zich heel erg aangetrokken voelen tot paarden en dieren, maar op het moment dat ze dan dichtbij komen, denk ik: van, oh, wacht, is toch wel echt heel spannend. Ja. En een van de dingen die we doen is, is dus beginnen met een heel klein lief knuffelbaar paardje, zoals ja. Patser. Ja. Nou, Patser, die staat hier ook echt heel en, lief te en, staan. Die, dus ja. en zo gaat dat dan ook. Precies, die staat hier nu. Ik weet niet of je hem nog even kan laten zien. Jazeker. Heel uh, relaxed. En Je kan meteen naar hem toe. En je kan hem aaien. Of niet aaien. Je kan ook gewoon bij hem zitten. Of je kan hem helemaal plat knuffelen. En hij vindt dat allemaal prima. prima. Ja. En dus dat is al een stap die voor heel veel kinderen al helpt om met zo'n heel klein lief paardje uh, te beginnen. Want we hebben ze ook groter en groter en nog groter en nog groter. Uh, maar dat kunnen we dus een beetje afstemmen op het kind. En dan is het ook nog zo dat uh, als je het wel heel eng vindt, of je vindt het eng als je er dichtbij bent, of je vindt het al eng op het moment dat je op de parkeerplaats de auto uit bent gegaan, dan is dat al waar we mee aan de slag gaan. Ja. Want dat is angst. angst. ja. En dat mag er gewoon zijn. Ja. Um, en is ook een emotie die je niet alleen bij de paarden ervaart, maar ook op school of thuis. Of uh, als je op vakantie gaat en ineens in een ander bed moet slapen dan thuis. Ja. En, dus het gaat niet zozeer om het overwinnen van paardenangst. <lacht> ja, dat is daar gaaf, Ja, en dat is ook wel mooi om even te benoemen <lacht> ja. wat hij nu doet, wat doet dat heen? gapen. Ja. En uh, dat gapen is het afvloeien van spanning. Dus wij, ik praat nu met jou over angst en hij ja. laat eigenlijk zien wat hij... Doet, op het wow. moment dat kinderen angst hebben ja. en daarna ook weer ontspannen, wow, he, ja. want die angst moet je ook weer afvloeien en die angst moet je niet opbouwen, maar die moet ergens ook weer, moet je weer kwijt kunnen. Nou en wat hij doet is gapen, dat doen wij ook wel eens, gapen om uh, spanning kwijt te raken. Ja. Wat kinderen heel vaak doen om, en volwassenen trouwens ook, om spanning kwijt te raken is aaien, paard aaien. Ja. Net zo lang aaien totdat je weer rustig bent geworden. En daar is ook onderzoek naar gedaan. Maar als je een dier aait, dan maak je oxytocine aan. En oxytocine breekt cortisol af. Ja. Dus Het stresshormoon wordt afgebroken door het aaien van een paard. Halt en het vaak ook ga je dan weer? ook ervan gapen. Ja, ga je er zelf ook van gapen. Maar heel belangrijk, hè? want we hebben natuurlijk heel veel hoogsensitieve kinderen die met heel veel chronische stress te maken hebben. Waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. Ja. En uh, dit is dus eigenlijk een manier om echt ook te ontstressen voor het kind. Precies. Hè? Dus, uh... ja, en wat ik al zei, van, het gaat mij er niet om dat je een angst voor paarden overwint. Het nee. gaat erom dat je leert om om te gaan met angst. Ja. Want wat het kind ervaart in deze situatie... Dat kan hij dus ook ervaren en toepassen in andere situaties. Ja, en mooi. Dus, dan Hoe kan je omgaan met angst op het moment dat je een spreekbeurt moet geven of ja, een uh, uit logeren gaat of een toets hebt? Ja. En, en als, we, als het met dit paard goed gaat, dan pakken we misschien een wat groter paard die dan weer een beetje angst oproept. En dan gaan we kijken, zijn er ademhalingsoefeningen die we kunnen doen? Of... Uh, Helpt het om even lekker op de trampoline te gaan springen of een rondje te rennen? Ja, mooi. En wat kunnen we doen om die angst weer te laten afvloeien? Ja, en, en wat... dit is dan, het kan dan natuurlijk ook iets anders zijn. Dit is dan ja. angst, maar het kan verdriet zijn ja. natuurlijk. En waar paarden ook heel goed in zijn, met name als we kijken naar verdriet. Ja. Um, is er gewoon bij blijven bij dat verdriet totdat het over is. Want verdriet is juist vaak iets wat je huilt een tijdje en na een tijdje merk je ook dat het weer afzwakt. Ja. Dat het verdriet weer minder wordt. Mooi is dit wat je nu zegt. Ik vind dat ja. Dit is natuurlijk een hele waardevolle tip. Uh, en wij zijn heel hè, snel, als mens ben ik heel snel geneigd om een zakdoekje te geven en te troosten. En ja. te zorgen dat dat verdriet weggaat. Ja. Dat paard blijft er gewoon alleen maar bij staan. Ja. Maar net ja, zoals maar... hij nu net deed, hè, zo blijft hij gewoon erbij staan totdat het over is. En dan ervaar je dus, het gaat weer over. Ja, hoe mooi maar ook voor ouders die nu kijken. Dit is natuurlijk ook... Er gewoon helemaal zijn voor je kind, als dat gebeurt, hè? als je geen paard ter beschikking hebt. Ja. Ook dan kan je er door er helemaal te zijn ja. en helemaal in die erkenning van, van de emotie van dat kind te stappen, zoveel druk van de ketel afhalen. Dus dat, dat is wel, dat zeg ik ook staan altijd, we tegen, tegen staan nee. tegen de zon in. We gaan even ja, draaien. draaien. Zo, dat is beter. Maar, maar dat is wel een hele waardevolle tip. Want het is nu heel erg op het paard gestoeld nu. Maar feitelijk ja. is die heel erg goed. Uh, een, van de, ja. een, een van de tips die ik ook altijd aan ouders meegeef. Erkennen die emotie. Ja. Eerst moet je ze herkennen natuurlijk. Maar daarna ja. die erkenning en dan zakt dat kind weer. Dus mooi. En dat is, ja, dat is ook wat we vaak doen en met uh, ouder en het kind werken of ja. een jong kind is of een puber. Werk je met alle leeftijden? Uh, ja, eigenlijk globaal van 8 tot 18. Ja. En uh, we hebben een programma voor de jongere kinderen en een programma voor de pubers. Oké, okay, en, en hoe, als je nou, zoals ik heb een kindje van uh, 5 bijna, en stel ik zou daar iets mee willen doen, dan kan dat wel? Of zeg je nee, dit is echt heel expliciet voor 8 tot 18 jaar? Ja, het, het kan wel, maar dan zullen we je altijd vragen om samen met hen ja, te gaan Ja, precies. Doen. Dus okay. dan gaan jullie dat samen doen. Ja. En, en maar als we merken dat het bijvoorbeeld voor een kind heel prettig is dat het paard er gewoon is op het moment dat je een helbui hebt of een woedeaanval hebt en alleen maar zijn neus tegen je aanlegt en ja. er niks doet. En je ziet dat ook als ouder. En dan kunnen we je ook vragen van oké, okay, kan je dat thuis ook gaan toepassen bij je kind. En, en dan horen we graag de volgende keer dat je terugkomt wat het effect daarvan was. Mm, want we, we kijken juist van wat je hier in de paardenbak ervaart, hoe kan je dat in het dagelijks leven toepassen. Ja, ja en is dit, daar... is, uh, dit, hele, dit specifieke programma, dat heet Kids met PK, toch? Ja, dat is Kids met PK. En ja. uh, want dat maar er bestaat uit drie stappen. Ja. Um, misschien leuk om die even te noemen, heel ja. expliciet. Zodat jullie ook, die, als je kijkt, die denkt, hey, dit klinkt wel super interessant. Dat ze even weten hoe dat nou is opgebouwd. Ja. ja de, de eerste stap die we nemen, is uh, meer inzicht krijgen in jezelf. Ja. En Paarden spiegelen dus heel erg wat er bij jou van binnen gebeurt. En vaak zijn we onszelf daar helemaal niet van bewust. wat daar eigenlijk dat we de hele tijd aan denken zijn of dat we niet in contact zijn met ons gevoel, dat we helemaal niet rustig aan het ademen zijn. Dat paard spiegelt ook hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit en wat er bij jou van binnen gebeurt. En de eerste stap is om daar gewoon je bewust van te worden. Ja. De tweede stap is om daar dan natuurlijk ook iets mee te gaan doen. Ja. En dus de tweede stap is um, om verbinding te krijgen met jezelf. En verbinding te krijgen met je gevoelens en gedachten. Um. En ja, en ik zit even te denken dat ik niet te uitgebreid in het verhaal ga houden. Tijd ik zit genoeg. even te denken: hoe, ver, hoe vat ik dit samen? Hoe vat je dit samen? Uh, maar, maar het gaat er vooral om dat je uh, een verbinding met jezelf, maar ook uh, hoe ga ik om met mijn eigen gevoelens. Ja. En dus ik heb nu inzicht in die gevoelens, dat is leuk. Maar mm -hmm. wat doe ik er dan in hemelsnaam mee? Ja. En dan is de derde stap, noemen wij toewijding aan jezelf. En dat gaat erom, hoe ga ik dan met al die gevoelens en al die gedachten en dat hele wezen wat ik ben, mm -hmm. doen wat voor mij belangrijk is? Ja. Wat zijn dingen die voor mij belangrijk zijn, die mij energie geven? En hoe ga ik die doen, ook al vind ik het eng? Of uh, ook al vind ik het moeilijk? Of ook al... Heb ik, gaat het een keer mis? Ja. Hoe ga ik dat toch doen? Ja. En dan zeg je, ja, wat je eigenlijk doet met zo'n programma is kinderen die dus eventueel ergens op stagneren, weer in beweging zetten. Ja. He? Dus dat is eigenlijk, uh, is ja. dat, uh, want dat is ook uh, uiteindelijk natuurlijk wat, wat paarden doen. He? Die transformatie is ook weer eigenlijk letterlijk weer mensen in beweging brengen. Ja. Um, werk je nou met alle paarden? Want uh, ja, ik zou me kunnen voorstellen dat je een paar een paard zo uit de Manege stal uh, kan gebruiken. Maar misschien zeg jij ja, wel nee, kom je daar naar nou bij, Sabrina? We werken echt met hele bijzondere getrainde paarden. Ja en nee. Ja, vertel. Ze zijn natuurlijk allemaal heel bijzonder, onze paarden. Ja, sowieso. Maar um, het kan eigenlijk in principe met elk paard. Het maakt tenminste, het maakt niet uit of die um, zwart is of gevlekt, of groot of klein. Mm -hmm. Of die heel duur was of heel goedkoop of uh, mooie papieren heeft of uh, mengelmoesje van van alles is nee. dat maakt allemaal niks uit maar we werken oh, wel ga je wat te hoog oh sorry we werken alleen met paarden die helemaal in balans zijn dus die fysiek helemaal gezond zijn maar ook mentaal in balans zijn en, uh, en want wij, wij geloven erin dat ze alleen maar anderen kunnen helpen als ze eerst zelf in balans zijn net als eh, dat wij ja. zijn allebei coach ja. dat je zelf goed in je vel moet zitten en goed voor jezelf moet zorgen om anderen te kunnen helpen ja en een van de dingen die voor een paard heel belangrijk zijn, is dat ze in een kudde kunnen leven. Het zijn kuddedieren. Uh -huh. Dus, uh, nou ja, goed, jij hebt dat hier gezien. Hè? Ze leven hier in een kudde met elkaar. Ze zijn allemaal heel relaxed en hebben een heel fijne band met elkaar als kudde. Ja. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar met mensen, want wij zijn ook kuddedieren. Uh -huh. Wij hebben ook die sterke band met elkaar nodig en die verbinding met elkaar om van daaruit anderen te kunnen helpen of andere stappen te kunnen zetten. Ja. En dat is voor dat paard dus ook heel belangrijk. Ja. Dus het is niet dat we ze in speciaal trainen om nee, een bepaald de... trucje te hij doen Maar Hij gewoon zo. helemaal zichzelf zijn. Maar we, ja, ja, door we zich helpen zichzelf, ze ja. wel om zoveel mogelijk zelf helemaal in balans te zijn. Ja, ah, dat is ja. mooi. En dus we hebben hier, oh, de dus Patser is ook helemaal in balans. <lacht> heel leuk, ja. hij staat hier gewoon heel stil te staan. Ik denk, ja, ik weet niet. Hey. Uh, la, maar, ik als je het, het over hem hebt. Ja, komt hij? Ja, precies. Nu richt je je aandacht op hem, want net is met mij bezig. Hey, daar komt hij hoor. En op het moment dat je met mij bezig bent, denkt hij oké okay, prima. Bye. Jullie zijn even met elkaar bezig en ik hoor ook bij deze kudde. Ja, je hoort er ook, en ook een beetje bij, hè? En ja, op het moment dat je de aandacht op hem richt, dan weet ik wel van, oh, je ja. wil iets van mij, of je wil contact met mij maken. Ja, dat wil ik ook. Hè. Ik ook, zal hem even jij... overnemen. Ja, denk jij mee? Ja. En ik zie dat hij met jou fysiek contact maakt. Dat doet hij niet met iedereen. En dus hij raakt jouw hand aan en jij raakt hem ook aan. Nee, likt ook over je hand. Ja. Ja, en dat is voor mij al een signaal. Dat, hey, dat doet hij niet bij iedereen. Um, nou heb ik natuurlijk net al een tijdje met jou staan praten. En heb ik ook gemerkt dat jij uh, ook het gemakkelijk vindt om dichtbij mij te staan. Of even een hand op mij te leggen. En om op die manier die verbinding met mij te leggen. Ja, ja die, verbinding. Klopt. Ja. Ja. Dus verbinding hè, is voor jou heel belangrijk. Ja. Ja. En dat laat hij nu eigenlijk ook zien. Voor andere mensen is het juist, nou ja, ik ken jou nog helemaal niet zo goed, blijf maar even een beetje <laughs> uit mijn buurt. Ik kijk liever eerst de kat uit de boom en dan zal hij dat ook, doen. dan zal hij je nooit gaan aanraken oh, als jij kijk. niet zo'n persoon bent. Ja, mooi is dat hè. Dus dit is feitelijk ook al een stukje spiegeling. Ja. waarbij hij, hij, hij mijn uh, karakter feitelijk al aan mij teruggeeft. Ja, hij, precies. En nu jij dat zo samenvat, ja? schudt hij ook even met zijn hoofd. Ja waarmee die eigenlijk laat zien dat in jouw hoofd er nu een paar puzzelstukjes op hun plek vallen <laughs> Ja, <laughs> en dat laat hij zien door zo met zijn hoofd te schudden. Je bent het ermee. Wat leuk. Wat leuk is dat. Hè? dat is zo bijzonder. Hoe paarden, hoe paarden dat doen en je eigen door gewoon zichzelf te zijn hun eigen gewoon natuurlijke manier van doen laten zien en dan daarmee of je nou groot of klein bent. Je vanzelf die puzzelstukjes laten vallen. Ja. Voor wie je be bent, ja. of waar je mee bezig bent. Of waar, ja, de, vind het, uh, en dat inzicht ook, sorry. Ja, sorry, ja, ja, ja, zo sorry. Dat inzicht verschaffen, dat, is, ja. dat, dat vind ik inderdaad ook het mooie. Zonder dat een coach dat uh, hoeft te benoemen, hè, of uh, een lange. Ja. Meteen, ja, want nu benoem ik het specifiek. Ja. Uh, omdat ik denk dat dat voor de kijkers namelijk interessant is. Ja, dat is het ook. Maar in een coaching sessie zou ik dat niet zo benoemen. Oh. Dan, uh, ja. Heel leuk, ik kom natte handen. Uh, in een coaching sessie ja, zou ik dat anders doen. Ja? Dan zou ik namelijk ook zo tegen jou zeggen: hé, hey, het valt. Nou, ik zal je vertellen wat ik net met vind In mijn hart ik vind het zo fijn en uh, dat, dat voelt zoiets warms. Als een dier zo contact met je zoekt, uh, is hij klaar. Nou, nou, hij is, is klaar met me. Ik ben klaar uh, Hij is klaar Hapje Als ik vervoel, je voelt die verbinding echt en uh, dat geeft een heel warm gevoel, een heel fijn gevoel. Ja. Uh, uh, ja, ja dus, ja. En, uh, ja. dus jij geeft aan dat Jou fijn voelt, voor mij voelt het heel iemand fijn. Iemand anders zou misschien zeggen, vind ik helemaal niet fijn. Nee, dus dat wel. is ja. al een belangrijke stap om je daar bewust van te zijn. Ja. En dan zou ik je ook vragen, herken je dat ook met, niet alleen met dieren, maar herken je dat ook met mensen? Uh, ja, dat ze zo die uh, contact zoeken, zeg maar. Ja, maar, ja. En, maar ook wat het met jou doet, het moment dat je contact hebt. Of verbinding maakt met mensen. Ja. Ja, ja, ja, ja, daar word ik altijd heel blij van. Dus daar ben ik volgens mij voor in, in geboren, in verbinden. Ja, ja echt. Ja. En, en nu ben jij natuurlijk al een tijd bezig met die zoektocht van wat maakt jou blij. Ja. Maar voor heel veel mensen is dit natuurlijk waar het ook om gaat. van Wat zijn nou dingen die mij energie geven? Heel veel dingen kosten mijn energie de ja. hele dag. Wat zijn nou dingen die mij blij maken, die mij ja. energie geven en uh, die ik voor mezelf kan doen om nou ja, iets te doen wat... ...wat jouw leven waardevol maakt. Ja, ja. En jij doet dat al. Want jij maakt verbinding met mensen. Nee. Dus jij maakt jouw leven waardevol. Ik ben niet voor of, niks happy house peer coach. Hè? Is, uh... <laughs> ja, en dan, dit is ook wel echt een onderdeel ervan. Wat we, al maar die hoe interviews... fijn is het als je daar als kind al achterkomt. Nee, dat is wat, de basis. Wat het is wat, wat jou blij maakt. Want de een maakt het blij. De ander denkt, moet je niet aan denken de hele tijd mensen die die aan me zitten of die bij me in de buurt nee, komen. maar nou, er is misschien iets anders wat je blij maakt dan. Precies. Je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Ja. Alhoewel, blij is wel een hoge vibratie. Dus als je blij bent, als je lekker in je vel zit, dan straal je iets heel anders uit. dan wanneer je heel, heel erg gepukt gaat onder piekergedachten. En dat hebben we misschien niet door, maar dat gebeurt allemaal in ons brein. En krachten, gedachten zijn daarin echt krachten. Niet in de minste plaats dat ik hier nu sta, omdat ik dat zo belangrijk vind dat kinderen dat op een hele jonge leeftijd uh, leren omdat als uh, op school wat je zei je leert het op school feitelijk niet uh, ja als je, papa en mama het niet van huis uit hebben meegekregen ja je doet je ouders na dus dat dat is dan ook niet iets wat met de pap leeft, wordt ingegoten dus en jij hebt dan een zo mooi programma gemaakt waarbij je je kind mocht die daarop vastlopen wel kunt helpen en uh, nou, vandaar dat we letterlijk dat ik jou vandaag letterlijk even in het zonnetje zet bovendien vind ik het natuurlijk heel leuk om weer even bij de paarden te zijn en we hadden elkaar al zo'n tijd niet gezien ik had nog een vraag ja. Um, want ik ben helemaal weg van paardencoaching. Ik, ik, um, ik ben totaal overtuigd van de kracht ervan en van de transformatieve werking. Merk jij nou nog, want het is een relatief jonge uh, tak van sport, ja. hè, paardencoaching. En uh, je ziet natuurlijk nu heel veel paardencoaches uh, uh, ja, ja, afstuderen en, en, en coachingspraktijk beginnen. Oh, sorry. Ja. Um, maar merk jij nou dat... dat in het Wij leiden licht... ze zelf ook Ja, als nou, paardencoach. Nou, ja. nou niet... Ja. Hallo centrum voor paardencoaching. Ja, als, je nog, als je nu kijkt en denkt, hé hey, dat lijkt me ook wel wat, dan moet je zeker bij Wendelaar zijn. Uh, want, jij, ja, want jouw coaches zijn door heel Nederland, uh, uh, hè, eigenlijk over heel Nederland zijn ze geplaatst en uh, vol ja. volgen eigenlijk jouw coachingsmethode, toch? Ja, dus we hebben vanuit het centrum voor paardencoaching vestigingen in heel Nederland en in Duitsland, daar zit ik. En op Aruba, als je naar de zon wil. Oh. En in Zweden, als je naar de sneeuw wil. Ik wil naar Aruba. Dat is bij de oude, Dan ga ik even... Oké, okay, Aruba, leuk. Uh, dus ja. eigenlijk kun je overal... En die werken altijd... allemaal met dezelfde methode. Ja. En uh, je kan ook overal hetzelfde programma doen. Ja. En dus het Kids met PK-programma. Een programma van zes maanden. Met een vaste opbouw. Met paarden die natuurlijk wel elke keer iets anders laten zien. Maar volgens een, een vaste methode. Mm -hmm. uh, of je dat nou in Friesland doet of in Limburg. Dus het is overal hetzelfde programma, wat dus ook aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet. Ja. En heb je nou, want dat komt dan even met de vraag die ik net wilde stellen: heb je nou het idee dat in een reguliere circuit uh, deze vorm van coaching een beetje als de geitenwolle sokken variant wordt gezien, een beetje zweverig? Uh, ja, ik, ik denk. Ik zelf, namelijk, ik, zelf ik ervaar dat helemaal niet zo. Uh, als ik oh. kijk in de coachingswereld. Um, ik denk ik dat dat wel meevalt. Ik heb ja. het idee dat in de coachingswereld dat mensen heel erg openstaan voor allerlei verschillende methodes die elkaar heel erg kunnen aanvullen. Ik denk ook omdat de coachingswereld altijd heel erg in beweging is en er steeds nieuwe inzichten komen en nieuwe methodes. En ik heb dus ook heel vaak reguliere coaches die bij mij komen en komen kijken van hé, hey, wat kan ik daar nog van meenemen ja. of kan ik misschien in een coachingstrijd met een cliënt ze één keer naar de paarden laten gaan ja. en dan weer Mooi. zelf ermee verder. Ja. Dus in die wereld is dat niet zo. Nee. Um, als ik kijk naar de klanten die we hebben uit het bedrijfsleven, daar is het vaak wel van, oh, trek je lode schoenen maar aan, want uh, dat wordt vast hartstikke zweverig, anders zweef je weg. en <laughs> lode schoenen. Die ken ik nog niet trouwens. Oh, grappig. Um, Oké, okay, ja. ja. En, en als ze dan hier eenmaal dus, zijn? En als ze dan hier eenmaal <laughs> zijn, dan zetten we een heel groot paard voor hun neus. <laughs> <Succes>. <laughs> en dan zijn ze allemaal weer stil. <laughs> kijk, dat is leuk. Maar die gaan ook na zo'n dag natuurlijk vol inzicht weg. Je kan het zo zweverig maken als je zelf veel. Weet je, we hebben collega's die heel zweverig zijn en. Uh... Ik ben zelf nogal van het niet-zweverige. Ik ook. Ik hou graag ik hou van voeten bijten, op voeten op de, op de grond. Want hier wonen we. Goed geaard zijn, heel belangrijk. Uh, het is ook meer die term zweverig. Want uh, ik uh, vind. Ik, ik hou niet zo van die term. Überhaupt al niet. Maar uh, dat, dat is in de volksmond een beetje zo. Hè? Je hebt ou ja, ouders die ook is... heel erg. Uh, die, die niets met bijvoorbeeld. Hey, ik noem maar even wat. Spiritualiteit hebben. Uh, en dat heeft helemaal niks. Want dit is eigenlijk heel erg uh, cognitief. Want je noemt het natuurlijk ook cognitief. Coaching. Ja. En met paarden. En ja. natuurlijk heeft het ook te maken met energie. Ja. En natuurlijk met mindfulness. Hè, in het moment zijn. Maar ook heel erg met co concrete cognitieve handvatten. toch ja. En wij wilden ook juist vanuit het centrum voor paardencoaching heel erg laten zien. Dat um, we niet zomaar iets doen. Maar dat het echt onderbouwd is met principes uit de psychologie. En dat het echt iets doet met je brein. ja En, uh, ja, en, en inzichten geeft daarin denk ik het ook. Het zijn hè? dieren en ze kunnen niet praten. Dus misschien dat dat inderdaad hè, de indruk geeft van... Er gebeurt iets magisch, maar ja, er, ze hebben geen horen op hun voorhoofd en ze hebben geen vleugeltjes. Het is geen engel. Ze zijn niet magisch. <laughs> het zijn gewoon ja. paarden. En je staat hier letterlijk met je voeten in, in de, de klei. Klei. Even ja. klei. Ja, ja. ja, precies. Met mijn gimpen, ja hoor. En ik denk juist het, het buitenbezig zijn in de natuur, weer of geen weer. Goed gronden, en, goed aarde. Zorgt ervoor dat je in je lijf dat je in je lijf bezig bent en, uh, en ik denk voor volwassenen die de hele dag op kantoor zitten voor kinderen die de hele dag op school zitten is dat ook gewoon heerlijk om ja. buiten bezig te zijn. In de natuur goed aarde, lekker uh, die zuurstof in je longen en je hersenen ook zuurstof krijgen want we zitten inderdaad veel te veel in de betonnen gebouwen dus alleen ja. daarom al is het een aanrader. Um, Laatste, uh, laatste vraag. Ik weet dat jij drie tips had die jij zeg maar, nu aan uh, al die ouders die zitten te kijken of dit filmpje straks later terugzien voor, die, voor hun sensitieve kind. Drie tips hebt vanuit de paarden en vanuit jouw uh, ervaring met de paarden die zij thuis al kunnen zeg maar, implementeren zonder dat je een paard in de buurt hebt. Ja. Om, je om, om je sensitieve kind uh, meer in zijn ikkracht uh, te zetten. Ja. Zou je die, die drie tips uh, ter afsluiting van dit ja. uh, geweldig leuke interview met ons willen delen? Ja. Uh, nou, ik, ik, uh, je vroeg me dat van tevoren en ik dacht het is wel leuk om drie tips te geven die horen bij die drie stappen. Ja. De eerste stap die wij altijd nemen is meer...